leuk je kijkt naar deze nieuwe video. mijn naam is GT5 andersbiedewa en Moor. vandaag ga ik praten met MMT uh, met de Audi Q7 en de uh, Lifeliner. Uh, dat is 17. dus Lifeliner 2. Uh, deze is door TopMods gemaakt en met de skin van Rowan was Rowan Waslein. en dit is de Audi Q7 van wandertje en Lars Labre. super vet allebei. Uh, we hebben nu de eerste melding al. Uh, de ambulance rijdt met mij mee richting een persoon die uh, niet aanspreekbaar zou zijn. MMT zou zijn gevraagd. We pakken de auto voor deze uh, melding. Ja, hij is inmiddels te downloaden. De vorige video was hij nu niet te downloaden, nu wel. Uh, wat me alleen uh, opvalt, en misschien heb ik toch weer de verkeerde, maar ik dacht het niet, is dat nog steeds als iemand rechts of hier wil instappen gaat hij daar zitten en doet hij de verkeerde deur ook op is te plaatsen, de serene is trouwens ook aangepast En die hebben jullie nog niet gehoord uh, Of ja, misschien zeggen jullie wel geen verschil Er zit nu in ieder geval uh, een versneller bij Dat zat er bij de vorige niet bij En dat vond ik best grappig dat iedereen dat zei Want mensen zijn geloof ik voor mij gewend Om de versneller te gebruiken tot ik hem gebruik En ik gebruikte hem niet En iedereen was ja, mooie sirene, Maar er zit wel een versneller bij normaal gesproken Ik moet nog even snel iets doen Anders zijn we de hele daar kwijt dus jullie gaan het horen met de schrijnen. En dus glad. Ja, dat is het al helemaal november geweest. Dus in december kan het nog wel glad zijn. Denk zonder kunnen jullie mij kijken hoe ik stuur wanneer ik gas geef, wanneer ik rem, wanneer ik bijna uit de bok te vliegen en dat zie je dan wel als mijn stuur heen en weer gaat. Uh, wat ik inmiddels weet met deze bot, met deze sneermods, is eigenlijk zo weinig mogelijk moet remmen. Gas loslaten rem meer af dan de rem indrukken. ja trouwens, al die video's uh, waar de Volvo V90 overal uh, rondjes draaide en uh, gek deed, heb ik aangepast. Of ja, niet aangepast, want ik heb de Volvo V90 verwijderd. Maar het ligt blijkbaar aan de Washington. En dat is het slot waar die op stond. Dus nu heb je andere auto's die rondjes draaien, maar ik ben ze nu niet tegengekomen. Even afkloppen. Uh, maar dat is dus echt puur, uh, ja, voor hetzelfde. Opeens vanuit het next uh, nee, like kun je opeens van links in je zijkant een auto hebben hangen, kan sowieso, maar melding Nou meldingloos, uh, wij gaan door, terug naar het vliegveld. Uh, dat zullen we wel niet aankomen, want het is meestal druk uh, met deze mot in het algemeen. En dus ook met de meldingen. Gaan we hem naar inhalen de cabrio, het is min 5 of zo. Het is niet heel ver, maar toch wel? Maar even kijken, we zetten hem even hier, we gaan de melding inlezen, persoon niet aanspreekbaar. Kijken de route even. Oké. Okay. Dat is veel snelweg dus. Moet goed komen. Top, ambulance is bijna ter plaatse. De ambulance is ter plaatse. We gaan het horen dan. Of zo. het opsoe. Aangezien ik steeds heel glad is, ga ik niet volle snel dat jullie snel, want stel dat doet, normaal kun je vol in de remmen gaan, iemand dus voor je iets raars doet, en dat red je meestal dan wel. Stel nou ze gaan niet naar rechts, maar naar links en gaan stilstaan, maar nu, heb je dat niet zo? ik ga dat toch wel bijna. Onder de rechtse vrije baan pakken mensen En hebben hem tijd te plaatsen Vertel, ik ga eens kijken voor je Het leven is 48%, dat is niet heel laag of niet heel hoog als je in een videospel zit, uh, zoals we dat kennen. Uh, hartslag 61, ademhaling 12, saturatie 91, bloeddruk 125 over 89, temperatuur 36, 36. vind ik nog hoog voor iemand die met een t-shirt op straat in de sneeuw ligt. Dus we gaan sowieso wat zuurstof toedienen uh, en uh, wat andere medicatie, ik weet het helemaal niet, hij was niet aanspreekbaar, gaan we dat bekijken bloedsuikertjes prikken dat soort dingen allemaal uh, uh, ja goed drukken op Griekse eigenlijk over ja oké okay. we gaan met uh, hun mee en uh, naar het ziekenhuis ja, nee. wij gaan niet mee de rest zijn niet echt mods waar je uitgebreid uh, medicatie kunt doen die een handelingen uit kunt voeren dus ja dat is, uh... we zullen deze aannemen melding uh, chest trauma terwijl een, uh, een trauma aan de borstkast waarschijnlijk en dat kan van alles zijn er kan een mes in zitten er kan een potzwond zit, zitten of uh, een hartinfarct. Uh, een thorax hoe dat zo mooi heet. Een klaplong. Nee, vrije ruimte. Ah, Oeh, dat scheelt ook niet veel. Ik heb zijn gevoel. Nee, ja. ambulance is er plaats. We gaan hem maar openlijk zo snel mogelijk nog vertellen, ook rechtsaf is. Oh would Meer geconcentreerd op het rijden dan dat ik ook wat zeg. Dus tijdens de spoedrit ben ik gelukkig altijd wel wat stiller. En zeker nu met sneeuw en gladheid. Naar rechts, dankjewel. Er een heel veel knopjes op mijn stuur, dus het is altijd maar net een goede knop vinden zonder naar je stuur te kijken. Maar als ik nou weer naar mijn stuur kijk, dan zie ik het deelscherm niet meer, dan ga ik rare dingen doen. Of dan gaat mijn auto rare dingen doen. Dus het is altijd een gok of ik in één keer het juiste knopje indruk. Dit is een, uh, een trauma aan de borstkast en het zou hier op het strand zijn. Wow, dat ik hard door. Ik heeft de, de bocht niet heel snel of scherp wilde maar. Zou je met sneeuw, als het echt gewoon het hele strand vol met sneeuw ligt, zou je er dan wel op kunnen rijden? Kijk, ik weet hoe het gaat. Als dus ik nu het strand op rij. dan zijn er sowieso honderd mensen die zeggen eh, Je kunt niet met je auto op het strand, dan kan je vastzitten. Ik van, flikker een end op, ik zeg je net. Of het wel of niet kan. Net zoals met Rijkswaterstaat, allemaal super grappig. Want ik zeg van degene die nu nog in de comments... Oh shit, ik zit in het zand. Ja, zie je, dat krijg je alweer. Degene die nu nog in de comments zegt van... Rijkswaterstaat mag niet arresteren. Die sla ik. En er waren toch wel mensen die het proberen. of dus die het gewoon doen. Goed, dus wij pakken onze... Wacht even. Onze shit. je zit zoveel dingen op. Die ik nog helemaal niet heb. Laten zien, zeg maar. Uh, zoals niet op. Ergens ja, zit weer. Oh wat doe ik? Wat is dit? Werkverlichting zat ook nog juist ja, dacht ik. Oké, okay, we pakken onze spullen en we gaan daar naartoe. Ik ga maar even rennen, want ja normaal ren je nooit hè, dan is het altijd gewoon de rust bewaren niet rennen hey. en we lekker chill blijven Maar als je zelf valt heb je twee slachtoffers in plaats van één en dan gaan we even rennen anders duurt zo lang voor de bier zijn Oh, wat heb je weet je dat al nee oké okay, mooi ik ga eens kijken kijk naar de borstkast hij ademt wel Ja. De eerste ingreep. kleur is niet Of oeh die gaat heel slecht bloeddruk laag hartslag is zeer laag medicatie Rick en voor vormen, medicatie aanhangen, vloeistof aanhangen, uh, scoop en run, zo. Op de Branca meenemen, ik rijd met jullie mee. Ik zal een stuk meegaan. rijden, maar ik denk eigenlijk dat, niet echt, uh, dat ze niet echt naar het ziekenhuis rijden. Ik heb het één keer gedaan geloof ik, maar dat was om de hoek van het ziekenhuis. Dus ik wil het wel eens zien of ze echt een weg gaan vinden. Ik ga niet rijden, dan uh, ik ga ik ook niet rijden. We gaan terug naar het vliegveld. We hebben hem even uitgemeld. Zo. Hier genieten we nog even van ondertussen. Nu spreekt de politie. Zet je voet uit. Oh, het is soepel. Ze schoot geloof ik vanuit de auto terug. En toen was hij dood. Moeten we hem helpen? Nee toch? Nee. Jullie melden, bellen maar een ambulance. Als we zometeen een melding krijgen een persoon neergeschoten. We weten waar het vandaan kwam. Um, Zul ik zeggen? Wat was ik aan het zeggen? Ja, meldingen uitgezet zodat we ook nog even de heli kunnen gaan gebruiken. Dus laten we die eens gaan oppikken. Dus dan zie ik jullie zo op het vliegveld. Bij de heli. Oké, okay, daar zijn we weer. Helikopter staat er nog gelukkig. De Audi staat natuurlijk op zijn plek. Krijg krijgen een melding van een voertuigongeval? En dan kunnen we nu niet zien waar dat is denk ik. Ze dus nemen hem gewoon aan. Ik hoop niet dat het in om de hoek is. Uh, nee, dat is wel een mooie plek om toch even met je hele naartoe te gaan. Dat gaan we ook doen, maar maar, uh, het zou geen uitdaging zijn natuurlijk als we met een controletje gaan vliegen. Dus we gaan met een uh, met een toetsenbord vliegen. En voor heel veel mensen is dat nog gebruikelijk, maar voor mij niet. Dus de W is omhoog, de S is omlaag, de 8 van het numpad is naar voren, de 5 is naar achter, de 4 is naar links, de 6 is naar rechts. Maar de A en de D zijn ook naar links en naar rechts, zoals je ziet. Dus we gaan het zien. We gaan eerst omhoog met een beetje dan gaan We gaan een beetje naar rechts draaien door middel van de D. Dan, gaan we het dan ook. Dan gaan we naar links draaien door middel van de A. En dan gaan we met de 8 naar voren. Komt goed. Ik weet wel niet. Ja, het MT mag zeker in de donker vliegen. Uh, want voor wordt avond. Dus we zullen misschien wel onze terugkomst in de het donker gaan houden. Dan even stoppen met naar voren. Vliegen. Dan gaan we automatisch wel naar voren om uh, even het hoog te maken. Je wil natuurlijk niet iedereen in het hotel uh, de schrik van een leven geven omdat er een laag vliegen in op, bij komt. Ook al zitten we bij het vliegveld. Dan zijn we terug op het vliegveld en nu krijgen we meteen inzet uh, persoon neergeschoten. En om het toch even goed te maken, ook al, ja, ook al is het daar wil ik zeggen, maar het is hier. Want anders moeten we omrijden. We kunnen nu ook in een keer zoef en dan gaan we daar Gaan we nogmaals met de heli. Uh, we starten alles op, ambulance is ter plaatse. Ja, melding kan worden afgeplaatst voor het MMT en dat komt denk ik best vaak voor. Want je hebt natuurlijk een primaire inzet en een secundaire inzet. En wat wil dat nou zeggen? Een primaire inzet is zeg maar de melding komt binnen, ja meldkamer ambulance hoor, wat is er allemaal aan de hand, bla. Ja hij is neergeschoten, dit dat, oké. Okay. Uh, of laten we zeggen een auto-ongeval, ja, beknelling. En in sommige regio's, als ik goed zeg, is dan standaard MMT inzet. Maar stel nou de ambulance komt ter plaatse zoals nu en die zegt van. Wacht eens even, het uh, is wel een ongeval beknelling, maar zijn hand zit uh, achter het stuur vast en uh, hij kan alles nog bewegen en is aanspreekbaar. En dan ga je krijgen tot ze zeggen van uh, weet je wat laat het MMT maar weg. En dan is het uh, einde oefening. Secundaire inzet daarentegen. Is dus echt specifiek een vraag van de ambulance ter plaatse om het MMT. Dus dan ga je ook niet krijgen tot een ambulance of een MMT alsnog wordt afgebroken. Wat wel kan zijn is dat ze zeggen van luister. Uh, wij gaan alvast richting uh, het ziekenhuis, maar dat is best lang rijden, dus of jullie ons onderweg kunnen opvangen of uh, opwachten. Dus dan spreken we bijvoorbeeld af om onderweg een landingsplek te zoeken of met de auto ergens naartoe te rijden. En dan mieten ze elkaar daar en dan wordt daar uh, verder uh, met de arts gereden richting het ziekenhuis. We zien de politie en de ambulance staan hier onder ons. Hier ook liggen. Na ja, normale procedures natuurlijk niet te dicht bij het slachtoffer landen. Misschien al te dicht en die zijn ook nog eens tot ik uh, mijn motor moet laten draaien uh, dat is omdat de uh, uh, daar hoorde ik bij ambulance air ambulance ER of zoiets omdat je anders niet meer wegkomt uit het zand maar dat kan ik nu niet doen even een tweede plaatsen zo nergens de politie is er ook dus mooi ambulance is er natuurlijk al uh... we gaan eens kijken of het ernstig is we kijken vooral weer bij deze naar het naar het leven als het ware de held of hield ik weet niet zeker hoe je het um, precies naar hield zou ik zeggen ja ik weet het oprecht um, dat is heel belangrijk om te bepalen bij deze mod van is het ernstig ja is het dood dus startreanimatie we hebben een traumatische reanimatie uh, misschien wel eens bij Ambi-Channel al gehoord, traumatische reanimatie is een reanimatie door een trauma. Dus normaal in de thuissituatie, vooral oudere mensen, die kunnen zomaar opeens omvallen. En wat je dan krijgt is uh, dat ze bijvoorbeeld hartritmestoornis hebben of dat het hart gewoon in één keer bam helemaal plat is, in een platte lijn. Uh, maar je kunt dus ook hebben, iemand is zodanig gewond geraakt door iets, dat die daardoor overlijdt. Dan heb je een traumatische reanimatie. En zoals we bij Ambit Channel zagen, als je die video nog niet hebt gezien, zeker even kijken. Uh, de overlevingskans daarvan is zeer klein. We gaan nog eens, uh, we zijn een tijdje aan het redeneren, ook al is het maar 50 seconden, maar we gaan eens kijken of we uh, nu een ander ritme hebben. Of juist een, een ritme. Achtslag 85. Uh, ademhaling, ja we hebben. Nee, geen nee stop. Hij is wel dood, maar we hebben wel we gehad. Ja, stop. Naar het ziekenhuis brengen. Normaal gesproken zou ik u zeggen, één van deze twee heren, de arts in dit geval, stap in de ambu, ik pik je wel op of wij pikken je wel op, de verpleegkundige en ik in het ziekenhuis of bij het ziekenhuis, maar dat werkt zo helaas niet. Oké, okay, ciao ciao, eigenlijk nog wel die Audi in één keer gebruiken omdat ik gewoon een vetting maar de helikopter vinden jullie misschien gaver laat het maar even in de comments weten ik heb het de vorige keer geloof ik gevraagd zo hebben we niet gekeken we gaan nu in ieder geval nog even naar het vliegveld terug pakken we nog even één keer de Audi voor een melding en Dat is goed geweest voor vandaag? lijkt mij yes. Is... ambulance is er al nou dan is er dus een secundaire inzet Daar gaan we nu vanuit uh, en waarom dan? nou melding komt binnen, ambulance, bam, is ter plaatse. Dan zou je dus zeggen van ja, die waren er al. Die melding van de ambulance te plaatsen, die kregen we direct. Dus we gaan ervan uit dat die er al waren. Dus die hebben MMT gevraagd bij een letsel aan het hoofd. Uh, dat kan van alles zijn, een neurotrauma, hoe dat soms heet, hersenletsel. Um, Oeh, dat is ver. Foute keuzes gemaakt, maar we gaan het gewoon doen. We gaan gewoon lekker met spoed rijden met deze Audi in het donker. Dat geeft wel vette reflecties. Uh. Adios. Normaal heb je bij een MMT dus ook tot, een, tot je een piloot en een chauffeur apart hebt. Dus er is een MMT chauffeur en een MMT piloot. Die piloot rijdt dus niet. Dat wist ik ook niet, maar dat heb ik eens gehoord. Oh, mooi. Hoi handheving. Doe je dat ding even voor me open? Nee natuurlijk niet. Ja, dat zo. zou ik ook eens doen. Hè? Even zelf schakelen, hebben we wat meer grip op de weg. Of nog niet. Nee, komt goed. Die trekt alleen wat langzamer op. Als je nu vol gas aan doet zie je dan. Je komt nu wat minder snel weg, maar je spint niet, want als ik nou in zijn 1 in automatisch stap, dan schakelt hij niet door. En meteen heeft ook een nachtsirene, die heb ik dan weer niet. Nachtsrene is eigenlijk een beetje politie seren. Voor mensen die hem al eens hebben gehoord kunnen we dat zeker bevestigen hoop ik. Ah kijk, dit vind ik altijd grappig. Dat zijn prostituees. En uh, als je niet weet wat dat is, uh, vraag het uh, niet aan mij, vraag het niet in de comments. Vra Zoek het ook niet op hè, als je nog te jong bent, maar dat zijn vrouwen die dingen doen die mogen niet. Ja nu blijkt het een beetje uit, uh, maar die rennen is altijd weg als de zwaarlichtingshereners uh, langs schrijn Niet in het echt, ja in het echt waarschijnlijk ook wel, maar hier in GTA. Let op Turan, ja ik zag je wel. wordt hier op rechts gecreëerd, dankjewel. Ik had ook tussendoor kunnen gaan trouwens. Hier is de baan met de minste auto's. één auto, je wilt eigenlijk niet tegen het verkeer in, Dus dat was een goede oplossing van deze SUV. Deze heeft men nog niet gezien. En u ziet, nooit uitwijken tegen het verkeer in. Voor een hulp, voor hulpdiensten doen. Laten het dan maar de hulpdiensten zelf doen. Geen zicht op rechts, rechts uit. stil, links ook Normaal de S-stand S in een automaat is het dan wel een beetje anders. Je kunt daar ook bij uh, schakelen zelf schakelen. Alleen is het niet standaard dat je zelf schakelt. Uh, of bij de DSG's in ieder geval en bij de BMW's. Tevreden. Maar hier is het wel. Maar S is het ja, sport eigenlijk. Ja hier is het sequential uh, of zoiets. Normaal is het sport. Of misschien is het ook wel sequential. Maar ja, dat is net wat sneller. Maar daar, daar heb je dus de optie om zelf te schakelen. Uh, maar dat is niet uh, standaard namelijk. in de automaten dat ik heb gereden. Met. Het kan, maar het hoeft niet. Afstand houden. Ik gaat goed stilstaan op het plek waar hij denkt van dit is wel goed. Uh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oeh, dat scheelt heel weinig. Ik woon een politie. zit achter mij. Is dat een B-klasse? Ik hoor een niet zo'n kantje hadden. is een foto? Ja, ik heb maar ze vijf te plaatsen. Ik weet niet hoe ze op het strand zijn gekomen, maar dat ga ik niet doen. Even parcours. Uh, parkour. joh, gek parcours. Hier zijn ze dus zo gek als ik Dat Het was Mellon, hoofdwond. Ja, dat was hem. Ja, het zal wel niet aanspreekbaar zijn. En natuurlijk, ja. Ademhaling is goed, saturatie wordt verlaagd. Leven, om het zo maar te noemen. Is ook wel uh, redelijk goed. Hartslag 85, perfect. Bloeddruk perfect, temperatuur perfect. Ik zou zeggen, neem mevrouw mee. Zonder spoed wat mij betreft, maar goed. Of ja, nou ja, als ze niet aanspreekbaar waren en zo. Uh, je, je kunt niet zoveel veel in GTA met dat soort dingen, daarom vind ik de roleplay daar in dat, uh, dat op zich altijd wel uh, leuk, daar kunnen mensen precies zeggen van ja maar ik heb, um, een, uh, ik, ik heb een hoofdvond, ja wat zie ik dan in je hoofdvond, ja je ziet tot het uh, de schedel zit wel, ik zeg maar niet. kun je daarop inspelen, hier heb je dat allemaal niet, je kunt hier wel vragen aan de computer van oké okay, ik heb een melding, uh, hoofd vond, maar wat zie ik dan? Ja, daar krijg je geen reactie op. Ja. Goed, ik ga de video beëindigen. Ik hoop dat je een leuke video vonden um, Meldingen blijven binnenstromen, maar dat is goed geweest. Laat in de reacties maar weten of je vaker met M&T wilt zien, of jullie bijvoorbeeld... Nee, dit komt... Oh nee, toch niet. Ik wilde zeggen het komt wel een beeld, de tekst, maar ik kan nog doorgaan. Uh, laat maar even weten of jullie bijvoorbeeld een video willen zien alleen maar met de Audi of alleen maar met de helikopter. Helikopter, wauw. Um, alleen met de helikopter of gewoon lekker beide. Uh, laat zeker vergeten weten. En ik zou zeggen tot over een uh, weet ik veel wanneer. Een paar dagen, twee dagen. Uh, komt goed. Tot dan, doei!